Hé, hey, Black Jack! Kijk eens, Joyce! Kom maar, Joyce! Oh, Ho, Joyce! Hé, Black Jack! Kom maar! Oh, Black Jack! Je mag een klein hapje aan de bel. Klein hapje. Goed zo aan de bel. Kijk eens, Joyce. Kom maar, Joyce. Oh, Joyce. Kom maar, Joyce. Oh, Joyce. Hey, Blackjack. Goed zo, Joyce. Hey, Blackjack. Hey, Roosje! Het begint mooi zonnig te worden. Oh, Blackjack. Ik moet even kijken of die hooi is ook nog. Mee te nemen is. Oh, Joyce, jij wel een wortel natuurlijk. Kijk eens, Joyce! Oh Joyce. Je bent altijd een beetje angstig. Oh Joyce. Goed zo, Joyce! Hé, hey, Black jij wil ook iets? Ja, eerst even kijken of je de hoofd nog. Vol zit of niet is. Het is wel super modderig hier. Het is super modderig. Of vandaan dat jullie in het ding niet gaan. Hoe zijn allebei leeg. Ja, dan moeten ze allebei mee. Ja, dat, dat is niet anders. Kijk eens, Joyce. Blackjack! plek, Ho Ik ga even de hoi-zak pakken. Hoi-zak kan pakken, bedoel ik. Ho Joyce. Kom maar, Joyce. Hey, Blackjack. Hey, Roosje. Oh, Roosje.